Si non SUIS esset nulli miserabilis actis, pestifera lacerare fame. In het voorafgaande beraamt keres, een miserabele, een bejammerenswaardige soort straf. In het volgende zinnetje blijkt echter dat dat bejammerenswaardig irreëel is. Er volgt namelijk een zinnetje in de irrealis. Uh, aan een conjunctivus van het imperfectum met si. Je vertelt, uh, ze beraamt een uh, jammerenswaardig soort straf. Waren het niet dat hij, ile, erisichton, actis, door zijn misdaden, uh, nulli, uh, dativus van het woord noulus, bij niemand, voor niemand, uh, bejammerenswaardig was. De inhoud van de straf is uh, om hem te kwellen, laquerare infinitivus, om hem te kwellen, pestifera fame, uh, met pestifera uh, verderfelijke honger.